In deze video ga ik je iets vertellen over de klanken A en A. In het Nederlands zijn deze klanken verschillend, maar ze lijken ook heel erg op elkaar, omdat ze met dezelfde letter worden geschreven. Ik ga je iets vertellen over de uitspraak en over de spelling. De A en de A zijn dus twee verschillende klanken. We hebben de A van jas en de A van jas. Van naam. De a noemen we ook wel de korte a. En de a van naam noemen we ook wel de lange a. Maar het verschil kort en lang klopt niet. Want als je jas heel lang maakt, hoor je nog steeds jas en niet jaas. Ook bij naam, als je een naam heel kort maakt, hoor je nog steeds naam. En niet nam. Wat is het dan wel? De a is een slappe klank. De a van jas, kijk maar naar mijn mond, is slap. A. De a is actief. A. Ik doe mijn mond heel ver open. En je ziet dit verschil niet alleen van de buitenkant. Sorry, maar je voelt hem al aankomen. Ook aan de binnenkant van je mond is de klank slap. Ah, oh, denk maar aan een paraplu die half open is. Bij de A ah is je mond van binnen wat slapper. Bij de A ah is je mond van binnen strakker gespannen. Dit is dus het verschil in de uitspraak tussen A ah en A. Ah". Laten we eens gaan luisteren naar een dialoog, een gesprek tussen twee mensen, een huisarts en een patiënt. Je krijgt er meteen een opdracht bij. Waar hoor je de A van naam? De arts zegt, waar kan ik u mee helpen? En inderdaad, de A is Daarin waar. Dan gaan we verder. Wat zegt de patiënt? Ik heb last van mijn maag. Hoe lang al? Een paar dagen. Waar zit de pijn precies? Daar, wanneer is de pijn het ergst? S avonds na het eten. Ik geef u een recept voor maagzuurremmers. Drie keer daags innemen. Als het maandag niet beter gaat, moet u een nieuwe afspraak maken. Dank u wel. Graag gedaan. Dat was het gesprek. Heb je gezien dat... Niet alle woorden met een letter A een rondje kregen. Sommige woorden met een letter A klinken als een A. En sommige woorden klinken als een A. Hoe zit dat precies? Ik ga het uitleggen. Hier zie je alle woorden uit het gesprek. De woorden met een A. Van jas, zijn, arts, kan, last, van, lang, al, wanneer, als, afspraak, dank u wel. Heb je gezien dat ik mijn mond slap open deed? Ik wees nog even. Nu de woorden met de A. Patiënt, maag, paar, dagen, daar, s'avonds, na, daags gaat afspraak maken graag gedaan Heb je gezien dat ik mijn mond verder open deed? Je kunt altijd even terugspoelen om nog een keer te kijken. Wat is nu de relatie tussen de spelling en de uitspraak van een woord. We kunnen woorden verdelen in stukjes. Dit noemen we lettergrepen of syllabes. Er zijn twee soorten lettergrepen. Open lettergrepen, die eindigen op een klinker, op een vokaal. Bijvoorbeeld nu, zo en slapen. En we hebben gesloten lettergrepen, die eindigen op een medeklinker, bijvoorbeeld bus, zon, slap. Je kunt in je woordenboek terugvinden hoeveel stukjes een woord heeft en hoe je het woord in stukjes verdeelt. Nu je weet hoe de lettergrepen in elkaar zitten, kan ik je uitleggen hoe het zit... Met de uitspraak van de A. Twee regels. Als je een dubbele A ziet, dus twee A's, dan spreken we die altijd uit als de A van naam. De enkele A, dus één letter A, daarvan hangt de uitspraak af. Van de lettergrepen. Als de lettergreep eindigt op 1a, dan spreek je die uit als de a van naam. Ja, na, later. Als je 1a ziet in een gesloten lettergreep, dus met een paar medeklinkers erachter één of meer medeklinkers dan klinkt die A als de A van jas kast lang wassen Laten we de uitspraak nog even oefenen Ik zeg woorden voor met de A van naam en jij zegt ze na Doe je mond op open actie komt de eerste waar daar savonds de maag een paar dagen na de afspraak. Maken. Graag. Heel goed. Nu gaan we hetzelfde doen met de A van Jas. Nu mag je ontspannen. Arts. Kan. Last. Van. Al, lang, wanneer, de afspraak, als, dank u wel. Oké, okay, tenslotte doen we het gesprek nog een keer samen. Jij bent de patiënt. Geef antwoord en let op de uitspraak van de A-klanken. Waar kan ik u mee helpen? Hoe lang al? Waar zit de pijn precies? Wanneer is de pijn het ergst? Ik geef u een recept voor maagzuurremmers. Drie keer daags innemen. Als het maandag niet beter gaat, moet u een nieuwe afspraak maken. Graag gedaan! Dat was de uitspraak van de A. Ik hoop dat je iets wijzer geworden bent. Herhaal gerust de video een paar keer, zodat je precies weet hoe het zit en waar je op moet letten. Wil je verder oefenen? Dan kun je bijvoorbeeld de woorden die je op tv of op de radio hoort herhalen. Nou, dit is al een mooie, herhalen. Maar er zijn nog heel veel meer woorden met een A. Noteer die woorden. Dus woorden die je vaak gebruikt. En oefen de uitspraak. Bijvoorbeeld woorden als graag of gaan, aan, later, na of vaak. Misschien heb je hele andere woorden. Als je oefent, overdrijf dan een beetje met je mond. Dus maak je mond wijd bij die A. Want het lijkt voor jou heel raar, maar... Uh, het is in het Nederlands wel fijn als mensen het verschil goed kunnen horen. Ten slotte, vraag iemand in je omgeving om feedback. Doe ik het zo goed? Naam. Ja? Yeah? Ik wens je heel veel succes en tot de volgende video.